Absolutieus! Hey Blackjack! Appaloosa's! Nu heb jij de groene. Blackjack de blauwe. En de ponies die er een beetje moeilijk aan doen. Oh nee, ze eten netjes hun pakjes leeg. Goed zo Roosje! Hey Roosje! Hey Annabel! Hé hey, Annabel. Hé. Hey. Hé, hey, ik zie je ogen. Nu niet meer. Hé hey, Annabel. Hé hey, Roosje. Hé hey, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Hé hey, Blackjack. Heb je nog een motor nodig? Nou, kijk eens, Blackjack. Maar je hebt nog vroeg genoeg. Hé hey,